Everything we ever knew, could end. Het gaat helemaal goed komen deze stream. Yeah. Het is, het is uh, wel helemaal goed dat het komen, joh. Ja joh, we zijn zo lekker bezig. Oh. Dat is wel waar. Welke jerk is, wel... en ik tekens, is echt jij? Een ik jij ga rechts, ik is... ga altijd rechts. Is... Oh ja. Je bent sneller dan een rat. Dat... Oh, een rat! Schiet hem! Oh, hij is joh! Hij is weer, ja, echt Dat, dat is de... sneer, joh. Cool is wel, wel een beetje gemengd. <laughs> ja, die rat kan er ook niet Dit figuur is half aan het overgeven Oh, oh hij is... gaat gewoon dood <laughs> Nu is hij neer. Hij is geen meer Ik moet wel zeggen, Zo. dit spel ziet er wel echt prima uit hoor Ja, moet je kijken dat het afval wat ze hier gewoon opgegooid Ja, er wordt natuurlijk niet meer opgehaald gewoon Nee, maar ik het. Had... Hey! Hey! Ja, oh, ik dacht dat ze gewoon een doen. oude man Oh, het is gewoon een lekker Ik ga het handje. Oh, achter dan. Hier achter ons ook nog, hè? Oh, Slaan! Slaan! Slaan, hem! joh! Ah, Zo, die hij kut. staat terug, hé? Hey. Ik ben neer, joh! Jij is neer, hij is neer. Ik heb oh, oh, jij bent ook neer. Jij gaat ook vaak neer, hoor, even serieus. Nou, god, valt ook wel een Hé, die komt er nog één! Ik heb nu. Dat is wel fijn dat je. Oh. pas op, pas op, oh, granaat! Ik ben al snel, joh. Ik ben ook wel snel bij. Oh jeez, komt sfeer je vermoedelijk aanglopen. Hey. Bad news. Oh, moet ik zijn hè? Oh, is het Er staat ook een here. man naast, heel It's chill met een zonbrilletje op. aanstellen is het joh. Oh joh, kijk dan! We zijn weer in het stand. stadion! <laughs> ja. <laughs> is... Veilig ja. ook, We uh, wachten. Oh. <laughs> Gemacht. We hebben gewoon wachten gewoon. Ja, wij denken dat het gewoon een spel is waarin ja. wanneer je in de instant het gelijk gebeurt. Ja, nee, want dit is een super realistisch spel. Bro. Ja, je moet echt op de knoppen klikken. Oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Ik heb een granaatje. Dan, ja, ik gooi hem gewoon. Okay. Hier, let op, middel. op. Oh, kijk dat! Oh, dit is Ze okay. zijn allemaal confused. Oh, wij zijn echt professioneel hoor. Wij zijn nu echt... Oh man, we hebben dit spel helemaal onder onze knie. Ja weer niet echt. Oh. Kijk zo. Oh om. kijk eens, we zijn echt goed. Dit is al voorbij joh. Dit is lekker hoor. Ja, dit is wel echt heel heftig. Ja. Kijk uit, er komt iemand naar toe. Oh, dus is er weer zo is. Die kans heeft zo'n wapen. Oh, oh nee, kijk uit. Oh, Thanks. got your back, mate. Thank you, mate. Kijk, uit, komt er nog een. Zo, oh, dit is neer. In één keer. Op zijn hoofd, rustig gewoon. Ja. Oké, okay, oh, hij is bijna neer, joh. Is echt bijna neer. Ja, hij is weer Dat ding wil ik doen Dit was, dames en heren, een heerlijk streampie. Echt een geweldig spel. Dit we zeker vaker gaan terugzien op het kanaaltje. Nou, dan zeg ik bedankt voor het kijken en uh, doei. Doei.